Ik alweer de richting al je licht uit, gek. Kutverlichting. Ik denk dat ik even aan de kant ga, omdat ik maar 40 mag en 50 en omdat er eentje rijdt met een gigantisch verkeerd afgestelde koplamp die me recht in de spiegels te schijnen. Idiot. Ik zal de richting aanwijzen wijzig Ja, Zullen we zo meteen even naast? Haha! <lacht> Politie, ik zal je richting aanwijzen wijzig uiten. Ja, doe hem hier weer aan, oké? Okay? Ik ging alleen maar aan de kant zodat de langs konden. En als ik daar nou mijn kniplicht aan heb, dan weten hun dat ze mij voorbij kunnen rijden. Anders denk ik dat ik elk moment weer op de straat ook kom. Maar de politie was daar niet van gediend. Oké. Okay. Ze wil mij wel wat zeggen, maar ik mag niks terug zeggen. Kom ze achterna? Over 600 meter is daar linksaf naar de andere straat. Oké. Okay. We hebben een hele knip neergehaald.